Ben je aan het afstuderen? Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Gebruik HBO Kennisbank als inspiratiebron voor je eigen onderzoek. Op HBO Kennisbank vind je meer dan 50.000 publicaties geschreven door studenten, onderzoekers en lectoren. Filter op jouw opleiding, vakgebied of thema en vind onderzoeksrapporten, artikelen en scripties die je als inspiratiebron voor je eigen onderzoek kunt gebruiken. Allemaal gratis en open access beschikbaar. Meer dan 50.000 publicaties, direct en gratis te bekijken, ruim aanbod aan vakgebieden en betrouwbare bronnen. Maak gebruik van wat er al is. Surf naar hbo-kennisbank.nl, de grootste kennisbank van het hbo.